Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar een flow die de verlichting automatisch aan en uitzet op basis van helderheid. En hoe je dan die flow ook eventueel kan overbruggen met een schakelaar, zodat de verlichting niet meer uitgaat op basis van uh, lichtsterkte, op basis van helderheid. Daar heb ik een uh, mooie flow voor gemaakt en daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Dus laten we eens naar de flow gaan kijken. Hier uh, zien we mijn flow. Hier in het bovenste stukje zien we het stukje flow wat ervoor zorgt dat de verlichting automatisch uh, aan en uit gaat op basis van helderheid. En hieronder zien we het stukje flow dat de verlichting ook schakelt met een bepaalde voorwaarde. In het begin zien we hier de kaart de helderheid is veranderd. Deze kaart houdt de uh, lichtsensor in de gaten en als de helderheid dan verandert, dan gaat hij kijken van wat is de waarde en is die groter dan 40 of kleiner dan 33. Aan de hand daarvan zet hij vervolgens weer een logica variabele op nee of op ja. Dus als de helderheid groter is dan 40, dan is er geen verlichting nodig, dus dan zet hij de variabele naar nee. Is de helderheid kleiner dan 33, dan zet hij de variabele op ja. Deze waarde van deze variabele, die gebruik ik weer in het onderste stukje van de flow. Want hier hebben we een askaart die de variabele in de gaten houdt. En als de variabele verlichting nodige woonkamer verandert, gaat hij vervolgens controleren of de waarde van deze variabele ja is. Is de waarde ja, dan gaat hij controleren of er, of er niemand thuis is dat er iemand thuis is bedoel ik, sorry. En als er iemand thuis is, dan gaat hij controleren of er niemand aan het slapen is. En als er dan niemand aan het slapen is, dan zet hij de, dan activeert hij de scène helder van mijn Philips Hue. Nou, mocht nou de, de variabele veranderen en de waarde van de variabele is nee. Dan gaat hij kijken van is de schakelaar uit. Is de schakelaar uit, dan zet hij ook de verlichting in de woonkamer uit. Hier heb ik nog twee als kaarten van de schakelaar. Dus hiermee kan ik ook de verlichting handmatig aan of uitzetten. En hier bedien ik ook dus deze kaart mee, deze N kaart mee. Mocht het nou zijn dat de verlichting automatisch aangaat en ik wil dat die niet meer uitgaat, dan kan ik dus de schakelaar aanzetten en dan zal die bij deze kaart zal die tegenhouden dat de verlichting uitgaat. Nou, om de status van je schakelaar hier te kunnen controleren, is het wel belangrijk dat je uh, de lamp loskoppelt van de schakelaar. Dat klinkt misschien een beetje raar, misschien een beetje tegenstrijdig. Maar eh, voor deze schakeling heb je dan eh, slimme verlichting nodig. Dus een Philips Hue lamp, of een IKEA Tradfri of een Inner, of noem dat soort merken maar op. Deze lampen die hebben altijd spanning nodig. En dat kan je doen door, of nee, ik heb het zelf gedaan, door de zwarte draad... Eh, die naar de lamp toe gaat, heb ik uh, bij de bruine draad gestoken, waar altijd spanning op staat. En daardoor heeft mijn lamp altijd spanning. Ja, dat is belangrijk voor dit soort lampen, voor deze slimme verlichting, omdat die, dan, omdat die altijd moeten kunnen communiceren met een bridge, met een basisstation. Zodat je ze aan kan zetten, dat je ze uit kan zetten en dat je eventueel waardes door kan krijgen. Maar daarvoor moet je hem dus loskoppelen van je schakelaar en voorzien van spanning. Nou, als je dat gedaan hebt, dan zit er niks meer aan je schakelaar. En ik heb, achter mijn schakelaar heb ik een 4 baro module zitten. En daar lees ik hier dus de status van uit. En als die status, ik zal even teruggaan naar de flow. Dus hier lees ik dan de status van de uh, schakelaar uit. Nou, is die dan uit, dan mag de verlichting ook uitgaan. Dus die Vibaro module die schakelt eigenlijk niks. En daardoor kan ik de status gebruiken voor ImmoFlow. Dus mocht je dat willen, dan moet je even zorgen dat je lamp van spanning wordt voorzien. Constant. Mocht je geen verstand hebben van elektra, zou ik het niet aanraden om het zelf te doen. Maar raadpleeg dan iemand, een elektricien of iemand die er wel verstand van heeft. Zodat die het voor je kan doen. Ja, dit is dus eigenlijk mijn flow die ervoor zorgt dat mijn verlichting automatisch aan- en uit gaat. En als ik wil, dat ik dan ook kan zorgen dat de verlichting aan blijft. Mocht je hier nou nog vragen over hebben, laat dan even hieronder een reactie achter. Of kom eventjes in de Homey Cornelisse Facebookgroep. En dan kan je daar je vragen achterlaten. Daar zijn uh, mensen die je vragen kunnen beantwoorden. Of ik uh, beantwoord hem zelf. Um, ja, en dan wil ik voor nu jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet ook niet te abonneren, vergeet ook niet het belletje aan te zetten. Ja, dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.